Dit is de Tuinkas Eco Basic, het basismodel van tuinkassenwinkel.nl. Deze tuinkas is opgebouwd uit basic profielen. Deze open profielen lijken erg veel op de profielen van andere bekende tuinkasmerken. Elke Tuinkas Eco Basic wordt standaard geleverd met een aluminium funderingsprofiel. Deze is stijver dan de stalen, buigzame variant van andere tuinkasmerken. Het funderingsprofiel wordt geplaatst onder de kas en zorgt ervoor dat de tuinkas stevig op zijn plek staat. Daarbij zorgt het funderingsprofiel dat de deur niet de grond kan raken, waardoor deze makkelijk te openen is. De tuinkas Eco Basic is standaard uitgevoerd met gehard veiligheidsglas, wat dezelfde eigenschap heeft als de zijruiten in uw auto. Gehard glas is 5 tot 7 maal sterker dan tuinbouwglas. De glasplaten in de kast worden vastgezet met gegalvaniseerde stalen veertjes, die het glas stevig op hun plek houden. In de tuinkast kunt u prima staan. En er is de mogelijkheid om plankendragers te monteren, zodat u makkelijk al uw zaaigoed- of gereedschappen kwijt kan. Tevens is het mogelijk om op de standaard geïntegreerde goten een set regenpijpen aan te sluiten, zodat regenwater niet langs de ramen naar beneden loopt. De Eco Basic tuinkassen zijn in diverse mate verkrijgbaar. Meer hierover ziet u in de maatabel.